Noud! Dit is oh, shit. zo dom! nou! nou Zeg met zes, ook lekker uit! Is weet niet, betek allemaal wat? Oh. Ja, no. Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op de Skims. Jongens, vandaag hebben we een grote trapfight gedaan tegen de Faction en we gingen bijna AAA. Dus hopelijk dat jullie genieten van deze video. Laat zeker van een like achter de superas awesome. zijn als je dat even doet. Hopelijk kunnen we gaan voor de 50 likes. Check zeker mijn vorige video, abonneer als je het niet hebt gedaan, want in slecht geval moet je deel abonneren. En geniet van de video. Tuurlijk, ja. Oh. Oh. Ben je net zo goed als er goed ben. Iedereen geeft, Andreas. Hier nee, ben een... ik, fillager, fillager, fillager. Iedereen kom naar ons toe, we kunnen ze makkelijk killen. Godverdomme! Kom, kom, kom. Godverdomme. Oh, mijn god, Ben je als Oh mijn god, wij zijn nog in Git. Switch, Switch, note. Ja, Ik heb geen extra set bij me! Ik heb een extra set bij. Kom bij mij, kom bij mij, kom bij mij. Kom deze hoek. Kom deze hoek. Oh, natan. Ik heb niet, ik heb geen broek meer. Til, theil, teil, teril, teoe. Ik ben dood. Kun je streng, doe streng, streng, streng. streng. streng. Ze droppen, ze droppen, ze droppen. In die grote vader, of niet? Ja, ja, ja. Ik heb geen regen, jongens. Waar ben je nou Ik heb nu zo'n regen. Oh, je... Ben je dood? Nee, nee, nee. Oh, je kom maar, kom in die v trap ben er. Ja. Heb jij extra, heb jij een broek mee, Short? Nee, maar waarom is je niet bij me, man. Het water is heel kut. Oh, ik was getagd. Ik heb steeds even echt getagd. Boys, boys, deze guy. Deze guy is fucked. Hallo, wat doe je? Ik had beter in Bart kunnen blijven gestrekt, eigenlijk. Hey, hé! Hey, hey. Oh. Nou, doe gewoon nou, switch. Oh. Ik moet niet getagd worden, help, help. Ja, fight maar gewoon, gast. Nu op het 1 seconde. Ik heb 10 euro. Oké, laten we zitten. Ik heb wel een van kom eens hier. Heb je, heb je een betty? Ja. Ben je serieus, Andréas? Ja. Oh, daar gaat ja hij heeft ook een op miljoen. In. Ja, daarom. Ze tref. zitten mij ook de hele tijd te tegen. Nog zo maar die hoek in, nog zo maar die hoek in. Oh, ik ben juist die hoek in. op de Dat moet nou. nou. Ze zijn met meer volgens mij. Nee. Nee, met meer dan vijf nu. Ke ja, Keanu is er niet. noud Dit oh, is zo dom. Protect nou. Ze zijn met zes. Lekker uit. Ik eruit. Oh, protect Nout. Nout voor, voor weg. Ja. Kijk ja. oh. oh, no. Ik ben echt een gootje. Yep. nou kom eens dia terug, kom eens dia terug. Ja, ik, ik was vergeten dat je die, hoe heet het die... Um, warm ik, heb al je, je, af, ik heb al je effect opgepakt. Ja. Ja maakt niet, uit, maar ik had niks. Maar... jongens we zijn met de zes, Oh, hij heeft jumboost! Ze hebben een bard. Ik kom, ik kom. Boze boys! Brody, uh, bronx, Bronks, bono, What? Uh, What bro, bro, on bono, ons! Ja, on yeah, als kan als je Bart kan boven, dat zou top zijn, we moeten wel op Bro, Boze ik, boys! Wel, wel. Ja nou boze. ik kan je alleen promoten volgens mij uit combat of niet? Ja denk het wel. Oh, ja, maar Chrisley is zit bij de beestje naast. Quincy, ga uit, uit okay, de prima. Je hebt hier Bart zet Quincy, ja natuurlijk Quizley van nog stuk. <gasps> ik had hier 7 voor hey. Kanker! Boys! Ja, ik, heb, ik, heb, ik, ik heb je! Ja, ze hebben, hebben streng. <laughs> ze doen tand te veel damage, jongen. Waarschijnlijk was ja, de een fishy rod of zo, so, je Kan je hier boven barden? Ja, dat kan. Hier, is 2 Yes, uur. let's go. Kees, we, oh, we gaan, gaan naar de muur. Meer, meer, meer. Kees, we gaan naar de muur. Eentje 4 AP, eentje 4 AP. Ah, ik heb die andere twee weg. Ja, lekker shoot. hou me in de corner. pro rood zwemmen hebben Hij choke, hij choke. Oh! Podium. Ik, oh, ik, ik Ga die rimpels weg. Ik die rimpels weg. Ik die rimpels weg. Als je nu streng kan. Quinzly, kan je in de muur? Ja, ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben er net toe. Je moet je oh. moet nu streng poppen, bro. Ik ben er nog niet. Quinzly, kom hierheen. Fuck. Hou die rimpels. Rimpels, rimpels. Ik word erin gast. Ja, daarom. Het is fuck irritant. We hebben hier Quinsley echt nodig, man. Maar gear begint te halen. Over. Ja, het hetzelfde bij mij. We moeten, ze we moeten er echt eentje droppen. We zijn acht ja. dit jaar. We zijn genoeg dit jaar. Die chicken erbij, boys. Ik roep hem. Lekker, hou eruit, hem eruit. Lekker. Lekker. Lekker. Als, als, als nou. Uh, Quincy, als het nu komt. Ik ben nog ja, niet op de juiste hoogte. Ja, we zijn op de hoogte 62, Quinsley. Je kan gewoon. We zitten niet in de huge faller, hè? Hij ja, prolt, hij prolt, oh achter. Groot is naar 33 gemaakt. de gunner, de gunner, Winsley, kijk je koorts? Ja ja ja, ik ben nog kijken. Niet omhoog blijven mine. Wat doe je? Waarom man je nou? Volg die rimpels, volg rimpels. Jullie zijn op 150, ik ben op 160. WAT? Ik zit op 2120, in plaats van op 1300. We zitten op 1200. Ga boven, ga boven, ga boven, ga boven! We zitten op Of niet? Nou, je prijkt voor je tanden, die je schiet op. Ja, dat kan ook. Eet je brood, eet je ik Ik ja, heb die Ripples twee, twee minuten lang. Hé, hey, ripples is gereloog! Verus ja, is een Verix! Verix! Ja, ja, dit? ik heb hem nog, Felix. ik heb hem nog! Ja, ja, ja, ja, ja, ja we hebben hem ja, nog! nog. Gaat hij gaat dood, hij gaat dood, streng. Ja, we hebben geen. Uh, we hebben Kun je kritten? Ik heb geen idee. nu. hoe ja. lang doe je ja. streng. streng. Drop alsjeblieft in streng, mijn hand! Doe strengt dan! Waarom doe je geen strengt? Ja, het is net wat te laat. Oh mijn god. We worden hier gewoon hondstens schoot we zijn allemaal dood. Maar ik zie ook, ik zie het. Regen, doe eens regen. Dankjewel. Ik sta gewoon lekker. Hé, K, Die chicken heeft die. Die chicken Lekker, lekker, lekker. Hou hem nog, hou hem nog. Die rimpels, hou die rimpels, lekker. Die chicken boys. Die chicken die chicken er. Hey, ripples pearl. Nee. We hebben jullie nog, we hebben jullie nog, we hebben jullie nog. Jullie pearl. Ja, kut! er zit iemand bij. Me, die, die, die, die, die, die kut. Rennen, rennen, kan goor, dat rennen dat je wel? rennen. Eri, we hebben jullie nog! we gaan redenbol. We gaan Redable. Nee, nee, nee, nee. Quincy nee, nee. niet naar buiten gaan, we gaan niet Redable. Quincy, hoe dan? Ja, er zijn 7. Er waren iemand naar me toe, ja, maar we zitten hier met Wat 6 Ja, ah, Je hebt toch een zit die je kan doen? Je hebt toch een fik die je kan doen? Ja! Hou hem de hou! Quincy, je blijft in de base hoofdspaan, echt serieus, niet meer uitgaan. Als jij dood gaat, zijn we Redable. Hij ik wordt ingemaid, boys. We kunnen er mooi in. We kunnen erin. Niet doen, niet doen, niet doen. Ah, ligt, hoe ga je dood, gast? Serieus. Hun keer gaat toch zo ook, poppen, Andreas, heb je nog Betty of niet? Ja, Ey, ik heb. Drie seconden, de dan de kan de ik hem wegsteken. Ik nee, nee. kan hem wegsteken. Ja, maar en ik pak de de de extra Eerste seconde lekker. Hier keer extra pels gedruppeld. Hou rektie, hou rektie, pro Rexy. Goed zo. hem back. Met vier. Houm in die corner daar. Lekker. Ja, hier, boys, kom... we gaan dit nooit overleven, man. Nee, we, we proberen, we proberen, een probeer, een een we proberen. Refresh. Fuck this shit. Zeker, daar komt een refresh. Ja, zou we, we hebben Ja, het... hey, met... yeah, maar nee, we gaan niet iemand barden. Niemand... Nee, nee, nee, niemand moet barden, maar streng. Alleen als er iemand uit kan komen. Ik... Iemand, Probeer misschien full-invis of zo. Weet je wat? Ik ga gewoon... Shoot, kijk bij die safe-room. Shoot, kijk hier bij die safe-room. Kijk hier bij die safe-room. Alles is open, daar. Wil je te wagen? Ik, ik, ik... Andres, gaat het wagen? Ja, we gaan het wagen. 3, 2, 1. Yo je kan helemaal in! Je kan helemaal in! Bro ga ik ben bro, fucked. Ik ben, bro, fucked. Ik ben yeah. fucked, ik ben fucked, bro! Wie bro, bro! Bro, bro ga dood! Jongens ik ga gewoon ja. dood hier! Ik ga dood hier, ze hebben strengt jongens! Zo... Serieus, Sprongs, what the fuck gast? Ja bro, ik ben fucked, ik ga Ja ik ben bro. fucked, bro, bro. ik ga uit je kinto. Ik word eruit geboord. Ik word eruit geboord. Ben je eruit? Ik word eruit geboot. Ik word eruit geboord. Bronx is eruit geboot. Of is eruit geboot. Ja ik en ben dood. dat. Je vlootje? Heb je een soort? Nee, net niet, man. Dat was te laat. Nice, nice. Ik al dood. En nou, dan nou, dan ga ook uit. Oh, fuck, ze zien me. Oh. Is zit op. Ik ben voor even... Na, No, no, na, na, ik leid ze af. Ik leid ze af. Ik hem! ze Boys, Boys, Boys, Kill him, Kill hem, kill hem, kill hem. Ik ben ingelokt. Nee, nee, oh mijn god. Hoe noud? Hoe zou ze jou? Ja, die die die, die, die rolden mij. Die zat gewoon om zich heen te rolden. Oh, dat is ja Betty, hè? Ja, ik heb hem weggestapt al, maar Betty. Oeh, oeh, oeh, oeh, Hij schiet recht op me. Ay, ik ga. Ik chase hem. Hey, boys, chase eentje een mee, de save room in. Nou, chase chase mee, de ja, save room in. doe niet er wel. Doe open dan, Poesie. Ik ga erin hoor. Lekker, lekker, lekker, man. ja maar zitten op park. Streng, streng, streng. Ah, oh, ze hebben een bard. Nou, dan ben je nog in trap. streng, streng, pas op. Ik ben dood waarschijnlijk, ja. Uh, ik zit in een Mijn helmet moment. was gepopt. Ik oh, heb strength in dat, oh, oh, Jesus oh, Christ. In. André, heb je je betty weggelegd? Ja, ja, mijn ben is gone. Lekker André. Ik had opgeblokt. het is dat mijn gear gaat poppen, man. Ja. Yeah. Ah, oh, je moet oh dus er 7 een mee ingaan, dan is het best hoe ze het Oh, inderdaad, tegen deze guy. Ik heb weer ja, gepopt! Lekker! Ja, zijn helm was gepoept. Lekker, Stuart. Andres, ik denk je. Waarom moet... Next, Lee, nu wil ik een betty. Anders word ik boos. Ja, top. Word maar lekker boos. Stik maar. Top. Nee, ik had ze bijna op keppels gedropt! Is dat bij jou ja, stuurt dat hij brak? Coole tag vast. Ja, de helft van mijn gear is gebroken. Ja, die tag echt vet. Oké, okay, niemand doodgaan. ik zweer dat je doodgaat en hier ga ik echt fan. Andres, ben je dood? Ik ga het nu dood, ja. ja gek, bronx, uh, je hebt me bronx, lolx. Ik had opgeblokt met... Dat je mag dat je mag ja, MSG MSG MSG, MSG, MSG. MSG, MSG, MSG, Wat zijn ze namens? Iris. Ja, ze laten je niet droppen, maar... We kunnen het proberen, en ik zeg Firex, drop. Hey, wie van die guys in Gear was slow, daar kan ik in focussen. Oh uh, uh, yes. ja, maar die goosje is al gedropt. Ah oh, ja, kut. Maar die Cheer kunnen, dan ga ik wel focussen dan. Why not? Ja, uh, die is het dan. Hij is wel de best. Graz, ik ga er eens geen zeven omhoog, tegen die kijkt. Hij oh, zegt man. je vader, ze willen je niet laten droppen. Ja, ik was al juist met zeven man, met, uh, met vijf man, een hele gekant fighter. En ze, ja, hebben ze, je... ze, hebben, ze hebben ons moeten oplokken. Heeft iemand een pickaxe? Ik heb een pickaxe nodig. Oh la. Ja, ik ben in het ik heb wel een pickaxe. Dus is staat er bij het. Oh nee. We, we, blijven zwaar, oh. We, bewaren, we blijven op zwaar, toch? We waren is bijna rebel op 1 TTR. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Jongens, Laat zit like likes achter. 5 likes, surprises. En check even mijn vorige video, want die heeft het heel slecht gedaan. Dus check hem even zeker. Abonneer als je niet hebt gedaan, want in slecht geval moet je de abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Doei!